We zijn hier bij de grensovergang in Siret en ik krijg net uitgelegd dat uh, hoe ze het hier uh, doen is dat de lokale brandweer uh, die wacht mensen zeg maar, op aan deze kant van de grens, echt helemaal bij de douane. Um, zo, omdat mensen die de grens oversteken, die weten niet waar ze terecht komen, um, uh, die voelen zich onveilig, zijn bang. Uh, en uh, doordat ze door een, een brandweerman of vrouw opgewacht worden, geeft het gevoel van zeg maar, veiligheid en vertrouwdheid. En de brandweer die loopt met ze, zeg maar, de grensovergang over. En die, die, nou ja, of die draagt ze hierover aan de vrijwilligers die voor ze zorgen. En die zegt dan van hè, nou, hier is iemand, hier ben je veilig, die kan je vertrouwen. Je ziet ook soms brandweermensen helemaal meelopen met mensen met koffers, dat ze ze nou ja, ergens naartoe brengen. Dus uh, ja, dat is de manier hoe ze er hiervoor proberen te zorgen dat mensen zeg maar, zich veilig voelen en uh, ja, hier goed de grens over kunnen steken. We waren hier gisteravond ook echt uh, enorm veel mensen, een gekrioel van belang. bij de kraampjes van eten, drinken, je kan ze zo gek niet bedenken. Maar wat mij ook opvalt, niet alleen de stroom mensen die kant op, maar ook echt een hele stroom bussen deze kant op. Allerlei verschillende landen sturen touringcars om hier busladingen vol mensen letterlijk op te halen. Dus dat vind ik wel indrukwekkend om zo op die manier te zien.